Welkom sterke broeders bij een vlog. Hoe vind je die? Um, er is een probleem met mijn Atlas Stone en het platform waar die op valt. En dan vooral het platform. Ik laat jullie even een clipje zien. Het probleem is dat die vloer ongelijk is. Nou, dat is dan nog niet zo'n grote ramp, maar dat ga ik wel uh, voor een deel oplossen. En het probleem is dat die tegels uit elkaar gaan. Ik heb even zo'n tegel, die heb ik naar binnen gehaald. Dat is deze tegel. Die gaan uit elkaar. Ik had eerst verzonnen om mijn atlastoon hierop te leggen. Dan met mijn voeten hierop gaan staan en dan kan ik hem optillen. Maar ja, die atlastoon was wat te groot, dus ik moest er een tegel naast maken. Dus die, tegel, die atlastoon kon dan hier leren. Was op zich ook nog niet zo'n probleem. Was best wel opgelost. Alleen had ik hier ongeveer het platform. Dus als ik naar voren boog. Dan kwam ik met mijn hoofd tegen een platform aan. Dus moest ik nog een keer een tegel naar achter doen. Eentje ging natuurlijk niet. Dus moest ik weer twee tegels hebben. Dus eigenlijk al met al had ik vier tegels nodig. En dat werd best vervelend eigenlijk. En dat gaat aan alle kanten op. Noem maar op. Dus ik moet eigenlijk een soort tegel hebben. Die een meter bij een meter is. En ik krijg nou... Die heb ik, die ligt daar. Dus, in plaats van deze tegel zo neer te leggen, ga ik er nog het een en ander mee doen. Um, en dan gaan we zorgen dat deze, want dat lijken de vier, maar het is de één. Gaan we kijken of we die gewoon netjes in de bunker aka het tuinhuis, of precies andersom, het tuinhuis aka de bunker, neer kunnen gaan leggen. Dan ga ik nu eerst naar mijn werk toe om het een en ander te maken voor die rubber tegel. Is dus niet mijn dagelijkse auto, niet dat daar een misverstandje over is. Ik heb zo'n klein uh, SEAT zo'n klein WIFO um, We gaan nu naar mijn werk toe zoals ik net zei. En ik heb ook nog geen standaard om de camera of, uh, neer te zetten. Dus ik moet hem een beetje beet houden. Dus ik ga even kijken hoe dat gaat tijdens het rijden. En ja, sorry voor de slechte shots daardoor. Gaan we! Oké, wat we nu gaan doen. Is dat ik. Oh sorry. Dat ik een stukje hout ga zoeken. Even een plaatje gaan zagen met een en ander houtwerk. 2-3'tjes om het precies te zijn. Dat is een, een soort hout. Um, en daarvan gaan we dat platform maken. Gaan we beginnen. Wat jullie hier zien is de bodemplaat. Daar gaat die grote zwarte tegel op liggen. Dan ga ik er nog een soort van kadertje omheen maken dat hij natuurlijk goed in de midden blijft liggen en dat hij de juiste dikte is en dat gaan we nu maar even doen dit moet hem dan worden Platformpje. alleen dit is nu ongeveer 75 mm hoog en als ik natuurlijk twee van die rubber tegels op elkaar leg dat ga ik doen twee stuks niet één want die bal sommige die wegen 107 tot en met 85 tot en met 50 kilo ergens daartussenin dus dan moet ik wel twee dikke rubber tegels hebben zodat natuurlijk mijn betonnen bal mijn Toon niet breekt dat zou heel erg zonde zijn maar ook twee tegels op die zijn 50 mm hoog en dit is 75. Dus dan zou mijn tegel net hieronder komen en dat is natuurlijk heel vervelend. als ik dit ding in de bunker heb liggen en je wat eruit stappen en je het erover, dat is natuurlijk niet fijn. Dus wat we nu gaan doen is even deze vier tjes zo noem je dit hout. Deze vier latjes gaan we even een stukje schulpen, een stukje eraf halen dat ze 50mm hoog zijn. En dan kan ik hem vast en dan kunnen we hem thuis uit gaan testen. Het platform voor de Atlas Stones. Trouwens, schiet me te binnen als jullie nog eens een keer iets meer te willen weten komen over Atlas Stones. Moet je naar het uh, YouTube kanaal gaan van uh, Rogue. Van sportmerk Rogue. En volgens mij heet die Stone Land. Die kan je zo opzoeken op YouTube. Nadat je mijn video's hebt bekeken natuurlijk. Dan um, kan je die op gaan zoeken. Nou, echt een geweldige documentaire over uh, waar de Atlas Stones vandaan komen. En... Um, ...wat, wat er voor een grote geschiedenis achter zit. Iedereen die denkt altijd dat als je de sterkste mannen van Nederland ziet... ...sterkste man uh, van Nederland op tv... ...dat het alleen maar gaat om die steen ergens op te krijgen... ...of dat hij op een bepaalde hoogte moet komen. Maar er zit nog een heel um, verhaal achter over dat je vroeger die stenen op moest tillen... ...zodat je echt kon bewijzen aan bijvoorbeeld de koning dat je echt een man was... ...en dat je dan um, mee wocht, mocht gaan vechten in het leger uh, wat hun hadden... ...of dat je... Um, ...ja, hoe moet ik het zeggen, post, dat je boodschappen mocht uh, gaan bezorgen. Spreekwoordelijke, mondelijke boodschappen, niet van de Albert Heijn natuurlijk. Um, maar dat was natuurlijk jaren geleden in de riddertijd en dan mocht je... Moest je bijvoorbeeld eerst een steen optillen, dan kwam heel je familie kijken... ...en dan legde hij die steen erop en dan werd je gekroond of... ...word je tenminste gezien als dat je een echte man was en dan mocht je meedoen in... ...het grote mensleven om het zo maar te, zo maar te zeggen. En die heet dus Stoneland op YouTube. Echt een geweldige documentaire, ik zou hem zeker kijken. Um, met dat tussendoor, deze um, die gaan wij naar huis toe brengen, dan ga ik de tegels erin leggen en dan gaan we hem natuurlijk eens uittesten en kijken of het werkt. Ja. We zijn aangekomen bij mijn huis en ik ga even het platform achteruit pakken. En dan gaan we natuurlijk in het tuinhuis even kijken of dit doet ga ik de rubber tegels erin leggen en dan zie ik jullie in het tuinhuis. Dat het me niet tegenvalt het platformpje, hij past, hij past mooi en hij zit ook gewoon lekker in de juiste hoogte, precies goed, lekker strak. En het enige wat nu natuurlijk nog overblijft, is natuurlijk even een 50, even een 85 bal. Dus even kijken of het platformpje het houdt. Of tenminste, nu mijn rubber tegels lekker een beetje in het midden blijven liggen zonder dat ze elke keer alle kanten op vliegen. Natuurlijk, gaan we. met dit platform. Um, werkt prima naar behoren, prima naar mijn zin eigenlijk dat ding. Uh, dit was natuurlijk een van de eerste vlogs, dus is voor mij ook nog even wennen over het praten, het filmen, het bewerken, de muziek en noem maar op. Dus als jullie nog uh, vlogideeën hebben of um, of je het gewoon een leuke of juist een hele stomme video vond, laat dan alsjeblieft even een reactie achter en ik zie je wanneer ik weer zin heb om te uploaden. Het zal waarschijnlijk één keer per week worden. las.